De rechten van vrouwen overal ter wereld worden ingeperkt. Het recht op abortus staat onder druk. Rechten waar zo lang voor is gestreden, waar zoveel vrouwen en mannen de straat voor op zijn gegaan, worden langzaam maar zeker afgeschaft. Amerika, Hongarije en Polen ver weg? Ook in Nederland moeten we waakzaam zijn. Ook hier zijn conservatieve krachten die de tijd terug willen draaien. Laten we helder zijn. Als je zwanger bent, bepaal jij wat er gebeurt met jouw lichaam. De vrouw beslist. Niet mannen met macht, niet de politiek. Wat de politiek wel moet doen? Zorgen voor goede en veilige abortuszorg. Daar werken we aan. Iedere dag weer zodat de keuze altijd aan de vrouw is en aan niemand anders.